Hi Vikings, ik ben Roxanne van Mobile Vikings en ik ben de grootste bedweter op kantoor. Vandaag is de vraag, hoe laat ik mijn gsm langer rinkelen? Nou, standaard rinkelt je gsm 15 seconden, dan wordt je voicemail actief. Maar je kan dat aanpassen door een code te vormen en te bellen. Dat gaan we samen even doen. Ik wil dus instellen dat mijn gsm 30 seconden rinkelt. Daar moet ik een code voor bellen. Die is wel vrij lang, maar komt helemaal in orde. Sterretje. Sterretje, 6, 1, sterretje. Dan moet er een plusje, als je dat niet ziet bij je toetsen. Meestal is dat een kwestie van de 0 lang genoeg inhouden. En dan komt dat tevoorschijn. 3, 2, 5, 6, 1, 9. 1, 9, 3, 3. Sterretje, sterretje. En nu bepaal ik hoe lang. Dat kan 5, 10, 15 en zo verder zijn. Tot en met 30. Hekje. En ik bel. En dat is eigenlijk al wat nodig is. Ik krijg een melding. Dit wil zeggen dat het in orde is. Krijg ik die melding niet, dan probeer ik het opnieuw met één sterretje minder aan het begin van de koren. Zo. Wil je het allemaal nog een keertje lezen of meer info? Check dan de links bij dit filmpje.